Hij vreven over de kaas, en wij over onze buik wrijven. Heel liefdevol. De lijst presenteert vier zeer kritische consumenten die eten voor twee, vijf producenten en een spervuur aanvragen over hun product. Je ziet dat ik streng ben geweest. Ik kan het Je bent een beetje stressé. Gezonde spanning. Dit is de zwangerschapstest. Ja, dat is super ongemakkelijk. Het was echt. Uh, ja, het was echt, uh, oh jee, uh, echt voor een jury. Helemaal in tenu. Ja, dat was wel een beetje grappig. Gaat het goed met je? Is kompedierke le fromage c'est voor pour voor pour les en enceintes? Deze, uh, ja. Mijn naam is Robert Jansen en we zijn hier in het kaaspakkenhuis van Deleuze. Dus wij hebben uiteindelijk een kaas ontwikkeld zonder die bewaarmiddelen en zonder kleurstoffen. Zodat die kaas zo natuurlijk mogelijk is. Het is gemaakt van melk en niet veel meer. Ik bedoel, dit is hoe goudse kaas bedoeld is. En daar zijn we trots op. Ja, absoluut. Om kaas te maken heb je niet heel veel meer nodig dan uh, een paar ingrediënten. Dus het begint met melk. Daar doen we een beetje stremsel bij. En wat doet stremsel? Die maakt dus eigenlijk van de melk vaste deeltjes. En dat kan je hier zien. We noemen dat vrongel. En dit is eigenlijk al hele jonge kaas. Het vloeistof gaat eruit en vrongeldeeltjes blijven over. En daar persen we kaas van. En als die kaas geperst is, dan gaat die het pekelbad in. En daar ligt hij eens een aantal uren in. Een beetje afhankelijk van het type kaas die je maakt. Maar het blijft altijd een beetje vloeiend, want als we op de etiket gaan, we zien veel dingen en ik weet nooit wat het echt is. Dat heeft ons gegeven hoe een fromage was. Zitten er in uw kaas geen bewaarmiddelen? Nee. Jullie zien deze kaas, die, zit helemaal, die is helemaal beschermd, alsof die een soort van jas aan heeft. Op het moment dat je de kaas gaat aansnijden, komt die kaas als het ware bloot te liggen. En dan is die kwetsbaar. Om de kaas dan toch nog een bepaalde houdbaarheid mee te geven in de verpakking, doen we de verpakking wel uh, begassen. Ja, gassen. Ik weet niet, dat klinkt zo niet echt uh, supergezond. Die begassing is eigenlijk uh, met name nodig om het zuurstof uit de verpakking te drijven. De zuurstof is eigenlijk heel goed voor bacteriën om zich te ontwikkelen. Die gassamenstelling doet eigenlijk helemaal niets met het product zelf. Dat is ook bewezen en onderzocht. Dus daarover hoeft u zich zeker geen zorgen te maken. Oké, okay. kunt Google opzoeken? Maar altijd leuk als iemand u dat gewoon even kan vertellen. peut uh, manger de votre fromage? Het is niet lekker. Dus uh, wat dat betreft, zou ik het niet adviseren om het op te eten. Dus ik zou dat jasje lekker uitdoen en het binnenste lekker opeten. Vot fromage is echt pasteuriseerd, dus we kunnen je echt vertrouwen. We kunnen het eten, Er is geen risico. Ja, de melk is gepasteuriseerd. Bij deze type kaas persen we het vocht eruit, waardoor de kaas ook wat harder is. En juist het vocht in de kaas brengt een extra risico mee op bepaalde bacteriën... die dus heel schadelijk kunnen zijn voor het kindje. En de leek die je gebruikt voor het fromage, komt van komt Van de koe. Ja, oké. De boer die de koeien houdt. Melk levert met de claim weidenmelk. We moeten eigenlijk voor zorgen dat die koeien minimaal 120 dagen per jaar in de weide staan. En dan minimaal 6 uur per dag. Voor de rest vooral heel veel liefde. Wat dat betreft is het net als een kindje uh, grootbrengen. En vreven over de kaas als wij over onze buik wrijven. Heel liefdevol. Hoe zijn we dit zo val? Ik heb er één kindje. Eet uw zoontje ook kaas? Ja, dat probeer ik wel ook te stimuleren. Hij vindt het wel lekker. Ja. En met name jonge kaas. Kinderen vinden jonge kaas lekker. Het is niet zo heel strafkaas Zou je het eens een stukje mogen proeven? Altijd. Ik doe het eventjes hier. Ja, leuk. Aha. En Enxe's fromage laat hoeveel een Deze voor de doen we op zes weken. De oude kaas, gewoon even om drie jaar. Een jaar. En dan heb je ook nog overjarig brokkel, noemen we dat. Dat is een hele oude kaas. Dat is voor les Ja, En dan gaat een hamer en een bijtel inzetten. laten we zeggen. Dan brokkelt hij uit elkaar. Een heel strafkaasje. Dat begint een beetje tussen anderhalf jaar tot drie jaar oud. Kaas ja. wat? Ja, dat is een pijnlijk afscheid. Daar heb je drie jaar lang voor moeten zorgen. Is alsof je kind het huis uitgaat of zo, denk ik dan, zoiets. <laughs> of naar school gaat. Het is <laughs> echt de om te zien. De energie en de vierté van het producten. Het is zo. alsjeblieft. Het plaatje past wel, vond ik. Met zijn enthousiaste uitleg, eerlijke uitleg over hoe dat gemaakt werd. het doet me deugd dat de vrouwen een goedkeuring hebben gegeven. Gaan we gerust hard weer terug naar Nederland om goed voor onze kaas te zorgen. De Leizen, Mee met het leven.